De aarde binnen. Laat de aarde de aarde. Begeef je voorwaarts op haar met zachte voeten vandaan en na. Laat de aarde die ze in zet niet naar hand nemen. Neem keer. Keer de aarde binnen. Laat de aarde haar eigen loop, haar eigen plaats nemen. Plaats nemen op, plaats nemen op. Aarde naar begroeten, neem een vuur, neem haar waar, aanvaard wat is, maak niet meer dan, ontworstel je niet aan, breng geen rassen diep, neem een vuur, neem een vuur. Zie de aarde, aanvaard je plaat, zacht om even haar, door haar gaven, haar grond van bestaan, ze is niet over. En Hans Geest, waard over haar ware Laat je hebben los en zien. Laat je zijn los en het deel. Neem nemen. Deel. Neem je. Ander naam. Telkens weer. Zie de aarde. Weet de aarde binnen. Grondje bestaan. En dan kun je gaan dromen. En dan komen er geen nacht meer van stal. Dan kun je gaan dromen en dan kunnen we leven.